Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 11 maart. Ware liefde moet geven. Het Bijbelvers voor vandaag staat in 1 Johannes 4, vers 10 tot 11. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons lief had en zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Iedereen verlangt ernaar om geliefd te zijn en geaccepteerd te worden. Maar velen van ons proberen het geluk op de verkeerde manier te vinden. We proberen het te vinden in het ontvangen, maar het wordt gevonden in het geven. De liefde van God is het mooiste geschenk die we mogen ontvangen. Als het eenmaal naar ons toestroomt, moet het van ons weer naar anderen stromen, anders stagneert het. De liefde moet geven, omdat dat haar aard is. 1 Johannes 4 vers 11 wijst daarop hoe we de liefde die wij ontvangen moeten doorgeven. Geliefde, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Leven in Gods ware liefde is een proces. God heeft ons eerst lief en door geloof ontvangen wij zijn liefde. Vervolgens hebben we onszelf op een evenwichtige manier lief. Geven liefde terug aan God en leren we om andere mensen lief te hebben. De liefde moet deze koers volgen, anders is het niet volmaakt. Als we eenmaal Gods liefde in ons hebben, dan kunnen we het weggeven. We kunnen ervoor kiezen om anderen overvloedig lief te hebben. We kunnen hen net zo diep en onvoorwaardelijk lief hebben, zoals God ons lief heeft. Laten we samen bidden. Heer, ik wil niet dat uw liefde in mij stagneert. Help mij om niet alleen uw liefde te ontvangen, maar om het proces te volbrengen door ervoor te kiezen om anderen overvloedig lief te hebben. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegen je en tot morgen.